Mensen, Leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video, mijn naam is GTA 5 LSP 4 en vandaag ga ik op pad met Wim in een ambulance pakje met een ambulance. Ik ben alleen, waarom? Omdat ik uh, geen zin had in een collega, ik loop je eigenlijk in, alleen maar in de weg. Wij uh, hebben lsbd4 aanstaan, maar we zijn dus ambies zoals ik al zei. Uh, dit is ons ambu waarmee we het vandaag gaan doen. Ja. En we gaan wat meldingen krijgen zoals deze. Dit is de eerste die we vandaag gaan krijgen. Een medical, medical emergency. Er is een ambulance nodig. 4, ik hoor geen urgentie. Um, gezien ze waarschijnlijk niet weten wat er aan de hand is. Ga ik dus aan. We hebben de luchthoren er vandaag op zitten. Dit is niet de luchthoren wat jullie nu horen hoor, maar uh, die kan ik aanzetten als het nodig is. En een beetje afstand van de voertuigen voor mij, zodat zij kunnen bedenken wat ze willen gaan doen. de auto staat stil, waardoor ik hier keurig tussendoor kan. En als nog bijna op je auto's knal, maar dat is geen, geen probleem, het gaat goed. We remmen hier af. Links is vrij rechts gaat rijden, maar staat inmiddels stil en we kunnen we gassen en een beetje meer pit geven aan deze auto, merk ik. En dat gaan we doen door middel van deze en dan zo net wat harder te zetten, waardoor we wat sneller kunnen optrekken vooral. En het niet onrealistisch is om uh, qua snelheid. Uh, ja, even goed sturen, ik heb weer wat aanpassingen gedaan in mijn stuurmod. En dat is soms dan erg raar. Politie is ook te plaatsen, dus wat hier los is, Joost mag het weten, maar daar komen we snel genoeg achter. De politie heeft hem wel echt zo neergezet van wij moeten heel snel te plaatsen zijn. Ik geloof dat ze zelfs uh, tegen het gebouw hebben geparkeerd. Ja. ja, er zit een collega in, maar ik uh, moet er echt hier binnen zijn. Dus we gaan eens kijken. Mocht het nodig zijn zetten we de almu wat dichter bij de deur. Het is natuurlijk wel ver. We hebben daar iemand liggen. Hij reageert. Of nou, ik moet zeggen hij beweegt. Dus dat is mooi hoe die hier uh, terecht is gekomen. Weet ik ook niet precies. Ja, je komt er trouwens wel makkelijk. Goeiedag meneer. Ik ga op de T drukken en dan gaat hij altijd wat bewegen. Ik ben erachter gekomen. En.. Dan gaan we eens kijken. Dan komt in beeld wat er allemaal aan de hand is. Hij gaat opstaan. Dat is mooi. Het valt misschien dus wel allemaal mee. Eens even spieken. Hij heeft een gebroken rib. Hebben wij al vastgesteld. Hij heeft rook ingeademd. Hoofdpijn. En wat kleine schrammetjes. En um, even denken. Uh, schrammetjes en ja sneetjes, sneetjes ja snijwonden ofzo dus we gaan hem in ieder geval wat medicatie geven waarvoor nou ja bijvoorbeeld pijnmedicatie uh, pijnlijke rib, je kunt niks aan een gebroken rib doen moet alleen even kijken of die niet gratis favor amigo of die niet op de verkeerde plek zit of ja verkeerde plek moet zeggen of die niet uh, letsel inwendig toebrengt en dat wil dus zeggen dat um, dat hij misschien wel een uh, kom maar mee trouwens uh, een klaplong erdoor krijgt, dat de rib in de long is geprikt. En dan doet dat oua oh, ah, En daar moeten we wel eens aan doen. Maar dus samen met het in de rook inhalatie. Dus het inademen van rook. En uh, wat had hij nog? Ja, hoofdpijn en dat soort klachten. Hoofdpijn kan misschien komen door die rookinhalatie Gaan wij hem toch even laten controleren in het ziekenhuis. En dat doen wij onder een urgentie A2. Politie is inmiddels ook wel weg. Daar staan ze misschien. Nee. Nou, meneer loopt met mijn meid. Je ziet het hij niet zo soepel. Of ja, niet zo soepel. Hij loopt goed. Maar je ziet toch dat hij gewond is. En dat snap ik ook wel heel goed. Nou, Wij gaan hem wijzen op de deur waar hij naar binnen mag. Dat is hier zo. Kijk eens aan. Ik druk op de T en hij gaat naar binnen. Hij stapt in. Ik stap in. Zit je? Amigo. Ik zie hem niet meer. Ah, wel, daar ligt hij zit hij. Oranje gaat uit en wij gaan A2 ziekenhuis. De route staat er al in, wordt automatisch door het door de meldkamer erin gezet de route waar je naartoe wilt. Um, voor de mensen die zich afvragen. Hoe heet deze mod? Wauw, wat cool, wat een mooie mod. Wat een leuke mod. Ik wil ook ambulance spelen in player. Dat kun je ja, heel goed. Maar dan moet je wel LSP lspd voor hebben. Dan doe je op ctrl-end. Dan staat hier, nee stop, oh shit, nu heb ik op end gedrukt. Ja, logisch. Um, dan staat daar, call-out type. En die moet je van police naar paramedic selecteren. Dan druk je op enter. En dan zet je je meldingen op z uit. Zoals onder in beeld is. Ik ga even die route. Anders blijft die voor altijd erin staan. Nee, we gaan al naar een vervolgmelding zie ik. Um, even luisteren of de meldkamer nog iets zegt. Maar uh, ja. Je zet de melding dus uit. Waardoor je alleen uh, meldingen van de ambulance krijgt. Als je melding aan zou zetten. Dan krijg je ambulance meldingen. Maar ook meldingen voor. Oh crashed. Voor politie. Of uh, ja voor politie. Dus zoals die livar gewoon. Nou, de melding van de uh, persoon, uh, van een gewonde collega, die was dan los. Jullie zagen het hè? we crashten, uh, niet met ons voertuig, maar uh, het spel. Nu krijgen we de melding van een persoon die zich heeft verbrand. En redelijk ernstige brandwonden als we het zo horen. Dus dat wordt een A1. Dat was de luchthoren en die zit er echt op. Ik maak geen grappen met jullie, die zit namelijk onder het kenteken. En ik laat hem zo meteen zien. Gewoon een beetje afstand maar ze stoppen al en we kunnen er mooi langs. Ja, grijze auto, ik zou stoppen, anders gooi ik mijn luchthoren erop. Hier is het ook lekker krap gemaakt, maar we komen er doorheen. Dat, nee ik ga het niet kunnen laten zien zonder dat ik weet of er voor mij iets rijdt Hier staat de brand weer al Ter plaatse Ik zie niemand, oh daar ligt ze Dat is zo te zien hè ja. Dag heren Jullie zijn klaar daar zo onder het kenteken zit de luchthoren. echt waar, ik maak geen grappen met jullie. Hallo mevrouw, ik ga eens even kijken met de handen in mijn zij of op mijn riem. Of, oh, we kijken de andere kant op, we staan wel per des erbij hè. Nou, laat mij eens kijken. Ik kom eerst maar eens rechtop staan, want dat gaat die mod toch doen, dus dan moet je maar rechtop staan. Moet je mijn In vertigo, dat moet ik weten. Um, maar dat weet ik niet. Uh, even spieken. Daar hebben we Google voor. Uh. Oh duizeligheid. Oké. Okay. Ja, dat is Engels. Oké. Okay. Neem maar aan. Wij gaan haar uh, medicatie geven en zuurstof. Ze heeft inderdaad wel flikke brandwonden in het gezicht, zoals jullie zien. Uh, dat is ernstig. Dus we gaan... Uh, dat zijn tweede graads brandwonden. Derde graad is het ernstigste. Wij gaan haar uh, met spoedvervoer richting het ziekenhuis in de omgeving kun je zeggen, ja maar ze staat toch, het valt allemaal wel mee. Maar je ziet daar Ah uh, nou, je bek is mijn vrouwtje, sorry. Nee, uh, um, je ziet dat ze brandwonden heeft, je ziet dat zij uh, haar jasje ook zeg maar flink aan het brand of in brand heeft gestaan, denk ik zo. Uh, Ademhalingsproblemen, dat kunnen allemaal, ja toch wel ernstige symptomen zijn. Nu kun je allemaal zeggen, maar ja ze is goed aan spreekbaar, ze loopt. Maar brandwonden uh, is echt heel gevaarlijk. En dat onderschatten mensen nog wel eens, maar je kunt gewoon later alsnog doodgaan. En nu zij moeite heeft met ademhalen kan het zomaar zijn omdat ze ook nog eens gaat aan de kant joh. Ik ga je gewoon tussendoor hoor. Hoppakee. Um, nu zij moeite heeft met ademhalen, brand van het gezicht heeft, kan het zomaar zijn dat zij bijvoorbeeld... Um, haar, haar keel of ofzo inwendig dan heeft verbrand of noem maar op. Ja dat is uh, niet goed. Zij moet snel behandeling krijgen in het ziekenhuis. Nou, de afstand van die rode auto. Ik wist dat dit of iets dergelijks ging gebeuren. Met een slachtoffer rij je natuurlijk anders dan na een slachtoffer. Met een slachtoffer wil je niet te veel. Uh, remmen en rare manoeuvres uithalen ze dus ben hier heel rustig aan het remmen zodat ik hier door kan um, de ervaring leert Een ervaring moet zeggen in het echt merk je nog wel eens zeker als je erin zit in zijn AMU um, dat mensen gaan of dat de chauffeur gewoon vol gas geeft en vol gaat remmen en allemaal vol gas en dat wil je natuurlijk niet met een slachtoffer na een, na een melding kan dat wel want dan zit je samen erin en maakt het niet zoveel uit um, hoe je ja het maakt natuurlijk wel uit hoe je rijdt maar het, het gaat niet om de comfort comfort van de patiënt maar we gaan even kijken waar wij worden opgewacht dat is hier zo want wij worden opgewacht ja ik heb de mod toen straks een tijdje voor mezelf even gespeeld en dat doe ik wel eens met bepaalde mods of plugins zodat ik um, in ieder geval zeker weet dat ik ook snap wat ik doe. <laughs> niet altijd hoor, ook al heb ik het uh, geïnstalleerd en gespeeld, snap ik het nog niet helemaal. Maar nu weet ik toevallig dat iemand ons ophaalt als ik hier ga staan. Cool, Mevrouw is eruit, wij geven nu door aan de meldkamer dat we vrij zijn. En dat doen wij, als het goed is. Nu, ja, we hebben één patiënt gesaved. En uh, niemand is doodgegaan. wij gaan retourpost. Ik ken deze mod al een tijdje en ik had eerst de IMS mod, maar die crash zo vaak dat ik heb gezegd ik ga niet meer um, singleplayer uh, ambulance mod spelen. Toen kwam uh, een wandertje, shout naar hem, uh, aan van ja maar gebruikt dan agency call -outs. die heeft deze mod en toen zei ik al, of toen dacht ik al, ja die heb ik vroeger wel altijd gespeeld. Want het leuke was er zaten ook B-ritten en zo in. Um, ik weet niet of die nu nog komen, want hij is geüpdate en dat snap ik ook wel. We het klinkt als een ernstige melding. On, um, dat er is iemand aangereden op de snelweg. That, als we dan toch niks te doen hebben, ja, dan gaan we, of ja, als het dan toch niet lukt, gaan we weer gewoon terug naar de post. Um, melding crashte zoals jullie zagen, alweer. Eigenlijk best gek, want toen ik toen straks... Voor mijzelf speelde. Uh, dus zonder opname. Toen ging het allemaal gewoon goed. En heb ik best lang zonder crashen deze mod gespeeld. Nu moet ik zeggen, toen heb ik wel niet aan de melding aangenomen uh, tot een uh, uh, voetganger werd aangereden. Dus wellicht dat het dat soort meldingen zijn die dan crashen. We nu weer door naar de volgende melding van een persoon die een ambulance nodig heeft. Onbekend hoe of wat verder. Hier ligt iemand op de parkeerplaats. Goeiedag. Hallo. We gaan maar even kijken. We laten hem even zijn ding doen. Wat hebben we? Um, Oeh, anafalactische shock, oké. Okay. Gebroken arm, dat is niet mooi. Wij gaan medicatie geven en dan weliswaar um, epinefrine, adrenaline eigenlijk. En wat gaan we nog geven? Tafegiel. En vulling met vocht of zo weet ik het. Bij medicatie, nou, nou ja, ik... Uh, we gaan aaien naar het ziekenhuis. Anafalactische shock, wat is dat nou? Dat is uh, eigenlijk een, een shock... Ja, jullie kennen een shock wel niet van, wauw ik ben in shock, want ik hoorde dit nieuws net. Nee, dit is een, een, een medische aandoening van het lichaam. Um, en dat is zeer ernstig. En een je hebt meerdere shockken, uh, shock zeg maar. Uh, Cardiogene shock het hart. Anaflactische shock, hypovolemische shock. Uh, maar die anaflactische shock is dus op basis van een allergische reactie. dus wij willen nu heel snel naar het ziekenhuis maar we zitten hier een beetje vast, hier ga ik niet tussendoor komen Ofwel. dus uh, dit is uh, soort van foute boel nee rode auto ik zag het maar ik kan natuurlijk niet zomaar abrupt naar rechts gaan sturen want je hebt een slachtoffer achterin als het moet dan moet het hè maar liever niet die bus stopt nog net op tijd Aankomstziekenhuis, ziekenhuis. we gaan even kijken waar we vandaag worden opgevangen. Hier zo wederom. Toen straks was ze namelijk aan de overkant. Dus ik dacht misschien switchen nog wel eens. Aankomstziekenhuis, ziekenhuis. ik ga mijn collega hier vragen om mij even te komen helpen. Ja, daar komt hij. En ik moet zeggen, wij uh, hebben een scooper run gedaan. Dus uh, inladen weggewezen en dat hebben we redelijk snel gedaan. En ik denk dat deze beste heren daarom ook perfectos heeft geoverleefd. Adios, amico wij gaan naar de laatste melding van vandaag nee we gaan niet naar de laatste melding van vandaag want de mod is gecrashed willen jullie dit nou vaker zien want ik heb er echt geen zin meer in als je continu crasht dan ben je super lang bezig hij uh, nou, gaat toch door maar ik vertrouw niet helemaal meer omdat eh, alle icoontjes ook zijn verdwenen um, wil je deze mod nou vaker zien laat het even weten in de comments wil je nou uh, een andere ambulance zien dat snap ik heel goed laat ook maar even weten in de comments ik heb nog wel een mooie crafter die gaan we misschien de volgende keer gebruiken uh, maar uh, verzoekjes zijn altijd welkom. Ik zou zeggen, tot de volgende video. En uh, vergeet geen blauwe duimpje achter te laten. Doei!